Ik je een mooie foto. Ja, hoi. Hallo! Je staat een gek in YouTube. Het. <laughs> Op naar de twaalf. mensen van je Movies en ik ben hier jullie gastheer genaamd Jason nou Nopplum. wow, Goedemorgen man. Wat ik jullie wil zeggen is dat deze video anders is dan andere. Het is geen opweg naar omdat ik geen opweg naar heb opgenomen, aangezien ik ziek ben. Jason, hoezo klink je dan zo? Zo goed. Nou, omdat ik weer beter ben. Ik ga morgen ook weer gewoon naar school. Dus ik heb een paar vlogs opgenomen. Ja, niet ikzelf, maar ja, eigenlijk wel ikzelf. Maar niet recent Vlogs die jullie gaan zien, zijn over mijn leven heen Die ik nog heb Waarvan, een van de eerste vlogs die jullie gaan zien Is uh, dat ik bezig ben met een film En uh, die is nooit uitgekomen hè? En ik, Dat is eigenlijk best jammer, hè? want dat is Naar mij gezegd, best wel een goed verhaal Maar daarom, in ieder geval, veel kijk, plezier en dan zie ik jullie later weer DOEI! I'm, I'm the Lord Lord of the Force, force. Ik ben sorry, daughter. I'm lord lord, Voort, voort, voort, Moet ook Rennen rennen rennen. Sorry. Liep achter. Moet weer wachten. Ja een beetje. Klein beetje maar. I see you. Ik I see you later. We zijn heel hard de tekst aan het oefenen. Dit deed je echt Je Nu moet ik niet leuk zijn. Om vijf te Ik voel slecht hier is Oh ja! Ja hij heeft hele vette spullen hier al. Hij heeft zeg maar dit, de statief. Hij en ja dit is dan voor mij. En dan, uh, dan heeft hij voor de rest hier nog hier, ergens... een camera. Dit is het enige? Wat wij uit de camera krijgen. En hij maakt geen geluid en zo, dus het is een. beetje een raadsel. Dus wij gaan nu naar de stad en we nemen jullie mee, toch? Ja, waarom niet? Ja, oké. Okay, we zijn nu dus bezig nu. Wacht even hoor, even de camera vertellen. Zo, beter. We zijn dus nu bezig dat uh, dingen is werkt. Ik zal hem even verder uitklappen. Dit is wel een filmpje die ik la laatste gewoon op deze camera. Die normaal veel met treinen. Dus ik, heb, ik blijf filmen zodat jullie weten Dat, dat ik niet vals speel oh. dus Dan kunnen jullie zien waar Niels naartoe gaat Kun je altijd je ogen dicht doen? <laughs> ik kijk je zo, ja, nee, ik ken je ook zo. <laughs> Niels Ik weet het juist ja. Ik wil niet oké okay? Flikker op Niels um... Nee flikker op met een kraakdeur Ja. Dat was echt de perfecte deur. Ik word gewoon zo.. Nou, nu kraakt hij niet helemaal. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, ik... Hoi, ik ben Niels! Let's do this! Hi. Nou, uh, ik ben Niels.. Uh... Ja. Yeah. Hoeveel tijd heb je hier nog? Ik nog 30 seconden. Wat? Ik geef je 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, okay, jij zal niet boos worden als ik je telefoon laat vallen. wat hier. Oké, okay. nu. Kakken kijken! Safe. Wees, safe. Laat ik er je gaan poepen. Nou, douchen! Ah, het bed is verschoven, jongen! Ik zie je gewoon! Ah, je bedje! Laat the fuck? Haha! Ja, je bedje! Ik wou hieronder. Ja, ik zie je. <laughs> ik dacht al, yes. hey, dan, dan Ik dacht, daarom had ik meer tijd. <laughs> <laughs> ja. Gewoon echt wel de spullen staan weggooien. Ja. Ja. Maar toen ging ik daar en toen had ik bedacht... Nee, maar nou, nee, dit, dat was te veel verschoven, nigger. Ja, maar jij zei dat je me zag. Nee, ja, jij ja. Ja, oh, jij zei, jij zei, ik zie je wel, motherfucker. <laughs> ja, ik zag je ook. Niet. <laughs> en, <laughs> en toen keek je zo. En toen zei je, huh? <laughs> ja, en toen hoorde ik je stem ja, wat was het eigenlijk.